Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. Deze video bespreken we de examenopgave van nationaal rekenen naar nationaal beleid, omdat daar een aantal moeilijke vragen in zitten. Deze komt uit het examen van 2018, tijdvak 1, en het is opgave 2, en sluit mooi aan bij de domeinen E, ruilen over de tijd, en H, welvaart en groei. Nou, welke vragen zijn er nou moeilijk uit dit examen? Onder andere vraag 8, waarbij je de procentuele verandering van de consumentenprijsindex moet uitrekenen. En dat moet je in twee decimalen nauwkeurig doen. Vroeger moest je hiervoor gebruiken de formule Nik gedeeld op pik, maal 100 is Rik. Vanaf het examen van 2021, dus vanaf nu, hoef je dat niet meer te doen. En mag je ook het als volgt doen. Je neemt de procentuele verandering van het loon. Uh, je neemt de inflatie en dan haal je die af van die procentuele verandering van het loon. En dan heb je de procentuele verandering van het reële inkomen of ook wel van de koopkracht. En um, dat maakt de opdracht een stuk simpeler. Dus dat scheelt voor jullie. Dan vraag 10 gaan we zo meteen wat dieper bespreken over het berekenen van het nationaal spaaroverschot. Nou wat is daar vooral moeilijk aan? Het begrip nationaal spaaroverschot. Het is uh, ja, een begrip wat niet heel veel voorkomt in het examen, maar je moet dat wel kennen. En dat komt uit die formule S-I plus B-O is gelijk een E-M. Waarbij die S-I plus B-O bij elkaar ook het nationale zal worden genoemd. Maar dat kan je dus ook uitrekenen. Hè? Je ziet er een I-steken tussen staan, tussen staan uh, door uh, de E-M te doen. Oftewel de waarde van de export min de waarde van de import. Dan kijken we zo nog uitgebreider naar vraag 12, eh, waarbij je een vrij uitgebreide vraag moet beantwoorden. Leg uit met behulp van een berekening dat de Nederlandse overheid in 2013 binnen de regels van het Stabiliteitspact geen anticyclisch conjunctuurbeleid kan voeren. Nou, er wordt best wel veel van je gevraagd. Je moet twee bronnen gebruiken, bron 3 en bron 4. Je moet een berekening maken. Je moet weten wat het Stabiliteitspact is. ...en uh, het anticyclische begrotingsbeleid... ...en uiteindelijk daar ook nog een soort conclusie aan verbinden. ...antwoord bij deel 3. Gaan we naar vraag 8. Daarbij gebruiken we bron 1 en 2. Volgens mij hebben we zelfs alleen bron 2 nodig. We moeten een procentuele verandering van de CPI gaan berekenen... ...en die op 2 decimalen nauwkeurig gaan geven. Nou, wat staat er in bron 2? Of in bron 1 en 2? Volgens mij hebben we alleen bron 1 nodig... Daar hebben we het reële, de reële economische groei. Het gaat om het jaar 2013. We zien dat de reële economische groei min 0,7% is. En hier hebben we de nominale uh, getallen. Namelijk in 2012 was de nominale productie 642 miljard. En een jaar later een dikke 643 miljard. We kunnen de uh, formule Nik gedeeld de pik maar 100 is Rik gebruiken. Wat we dan doen, is die formule gaan we herschrijven. Ik schrijf hem heel even op hier. Dus de formule die we gebruiken is Nick gedeeld door pik maal 100 is Rick. Alleen, wat is er aan de hand? Die Nick weten we, want dat kunnen we halen uit deze twee getallen door daar de procentuele verandering van uitrekenen, want dit is het nominaal inkomen. Als we zometeen weten met hoeveel procent het is toegenomen, kunnen we daar een indexcijfer van maken. En dan hebben we NIK. PIK is de onbekende, die moeten we uitrekenen, want dat is deze onbekende die hier staat. Um, en wat we wel hebben is RIK, want we weten dat de reële economie met min 0,7% is afgenomen. Dus Rick is dan 99,3. Dus we hebben Nick en Rick en we kunnen pik uitrekenen. Wat we eigenlijk kunnen doen is deze pik en die Rick omdraaien. En dan kunnen, hebben we als uitkomst dus het prijsindexcijfer. Dat doen ze ook in de uitwerkingen als je goed kijkt. Want hier staat, eerst berekenen ze de nominale verandering van het BBP, 0,36%. Dan is Nick dus 100,36. De reële verandering was min 0,7. Dus Rick is 99,3. Dan is de uitkomst voor PIK 101,7. En dan zijn de prijzen dus met 1,07% veranderd. Um, bereken het nationaal spaaroverschot van Nederland. Nou, Je moet weten dat je daar die formule Sibun voor kan gebruiken. Die ik ook in de les bespreek van de economische kringloop. Dus als je daar gewoon de getallen invult, of voor e-m of voor s-i plus b-o, kom je op hetzelfde antwoord, wordt ook in de uitwerkingen gebruikt. Gaan we naar de laatste vraag, dat gaat over het stabiliteitspact, de regels waaraan je moet voldoen om aan de euro deel te nemen. Ze zeggen leg uit met behulp van een berekening. Dat de Nederlandse overheid in 2013 binnen de regels van het Stabiliteitspact geen anticyclisch con conjectuurbeleid kan voeren. Dus met andere woorden, de overheid kan de economie niet stimuleren door zijn uitgaven te verhogen. Want dan voldoen ze niet aan een regel van het Stabiliteitspact. Nou, wat is die regel? Nou, bijvoorbeeld het overheidstekort mag maximaal 3% van het BBP zijn. Gaan we uitrekenen wat het overheidstekort is? Het overheidstekort is in ieder geval 53,3 miljard, want dat moeten ze bijlenen van de financiële instellingen. We weten het BBP is 642,9 miljard. Gaan we dat procentueel van elkaar uitrekenen, dan kom je op deze berekening. 53,5 gedeeld door 642,9. Dan blijkt het tekort 8,3% te zijn. Dat betekent dat dat ruim boven die 3% is, dus dat de overheid zijn uitgaven niet kan Toenemen om de economie te stimuleren, want dan wordt het percentage nog hoger en dat mag niet. Wil je nou meer weten, bijvoorbeeld over die economische kringloop, dan kan je de uitlegvideo daarover bekijken door bijvoorbeeld die QR-code te scannen. En als je meer wil oefenen, kan je de examenopgave geldstromen in Europa nog eens maken. Top dat je deze opgave bekeken hebt. Uh, wil je meer hulp? Check dan mijn website, mijn YouTube kanaal of de Instagram.